Nou, het probleem van de traangroot en de wallen is dat uh, door de dieper liggende, ja, doordat dit gebied wat dieper gaat liggen, dat mensen er vermoeider en er gewoon ouder uitzien. Nou, uh, daar gebruik je meestal een filler voor uh, of de plexer. Viller gebruik je als het, uh, de huid gewoon relatief uh, ja, strak is en uh, het wel ja, gevuld moet worden. En uh, als het huid slap is, dan raad ik meestal de plexa aan. Ik wil nog even benadrukken dus dat je ook weer daar specifieke middelen gebruikt die juist uh, wat minder zwelling geven. ...omdat je anders uh, ja, het middel te veel zou kunnen zien. Nou, eigenlijk is het een, een uitstekende behandeling die hele goede resultaten geeft... ...en waarin mensen ook heel veel uh, ja, effect van zien. Uh, dit, is een middel, dit is een behandeling die ik eigenlijk heel veel doe in mijn praktijk. Uh, en, uh, het is gewoon met een uitstekende tevredenheid en mensen zijn echt soms gewoon verbaasd van God dat dit kan. Dus het is een uitstekende behandeling met een zeer hoog resultaat gebeuren. En wat nog leuk is om te vermelden, is dat als je deze behandelt, dat soms ook dit weggaat. Dus ook de neuslipoplaan.